Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Um, ik had een filmpje over mijn camera trein uh, die ik zelf in elkaar gezet heb. Alleen uh, na het uploaden bleek die ontzettend uh, blurry te zijn. Niet goed in focus. Dus uh, dit is een poging 2. Um, ik laat hier dadelijk uh, gewoon het oude filmpje zien van hoe die over de baan rijdt. Alleen het stuk van deze camera trein zelf uh, doe ik even opnieuw. Wat ik heb hier is een um, oude Pico wagon. Hierin zit een Raspberry Pi Zero Wireless Edition. Met een SD-kaart. Um, en met deze kabel hiervoor op. De camera. Aan de andere kant zitten twee. Lithium-ion batterijen zoals ik die klaar had gelegd om te laten zien, maar niet meer weet waar. En uh, dit is voor zowel het opladen van de uh, lithium-batterijen via deze micro-USB, maar ook om ervoor te zorgen dat de batterijen niet te ver ontladen worden. Als je lithium-batterijen te ver ontlaat, dan raken ze beschadigd. En uh, kun je ze niet meer uh, opnieuw uh, opladen of opnieuw opladen, kost heel veel moeite, dus uh, dat probeer ik, probeer ik altijd te voorkomen. En dit is uh, de schakelaar om de stroom te zetten. Nou, Als deze aangesloten zitten en de, de Raspberry Pi start op maakt die verbinding met mijn wifi netwerk. Er zit wat programmatuur op en die neemt de beelden op van de camera. Uh, op HD-formaat. En zet ze meteen op een, uh, op een harde schijf op het netwerk. Uh, als die dan uitvalt, dan heb ik het meeste van het filmpje ook nog eens. Um, dat formaat is uh, redelijk ruwe data. Uh, als in, er zit geen. Uh, het is geen mp4 of zo, dus dat moet je daarna nog even omzetten. Het is niet dat hij alles als ongecomprimeerd opslaat, maar. Uh, Daarom ontbreekt wel het een en ander aan een container waar het in moet. Uh, maar goed, als je dus dat uh, omzet, dan kun je het daarna op internet zetten. Um, ja, ik heb hier ook nog een wrapje om zitten. Zodat die, niet, uh, zodat die camera goed los, uh, vast blijft zitten en niet telkens los schiet. Een stukje tape eromheen, dat hij niet ergens uh, achter blijft hangen. En uh, meer is het ook eigenlijk niet. En uh, ik geloof dat dat ongeveer is wat hij in het oorspronkelijke filmpje zat. Dus... Uh, Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en hier komt nu gewoon dat rondje rijden weer. Hier.